Mijn naam is Kurijn Kroeze, eigenaar van Boxingstad Groningen. Uh, Boxingstad Groningen biedt verschillende lessen aan, gericht op boksen, krachttraining en afslanken. Uh, dit in groepsverband of met personal training. Nou, we gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. Uh, de RIVM maatregelen zijn er, daar staan we ook volledig achter. En eigenlijk als, als team hebben we gewoon gekeken wat wel en niet kan binnen de kaders. Uh, en op basis daarvan ...kunnen we onze trainingen aanpassen en toch voor alle leden iets betekenen. De dag na de maatregelen van de overheid hebben we eigenlijk met het gehele team een spoedoverleg gehad. We hebben een aantal dingen bedacht, waaronder het maken van workout video's voor de mensen thuis. De openbare video's die we hebben gemaakt, bieden we ook een online platform aan uitsluitend voor de leden... ...waarbij ze via Zoom mee kunnen doen met online trainingen. Uh, het voordeel hiervan is, is dat je de interactie met de klant en de trainer hebt. En dat zorgt ervoor dat je uh, ook kan corrigeren. Onze locatie is natuurlijk gesloten, maar dat betekent niet dat we geen personal training kunnen aanbieden. Uh, dit doen we dan ook volgens de nieuwste RIVM maatregelen. We kunnen dan wel gewoon in de buitenlucht trainen. Uh, de afstand tussen de klant en de trainer wordt gewaarborgd, minimaal anderhalve meter dus. Uh, en alle materialen worden schoongemaakt voor en na de training.